De bouw is in 19, 1912-13 gebouwd van de architect Francisque de Beer. En het is een Rijksmonument. We zijn hier bij Grasso met een aantal studenten uit Nederland en België, die dus een rondleiding krijgen, maar ook waar het eigenlijk om gaat: te fotograferen van mensen, productie en machines. Ik denk dat als je iets van geschiedenis weet, dat je weet waar je vandaan komt en waar je land vandaan komt, dat je ook beter weet wie je zelf bent. En als je weet wie je zelf bent, dan kun je ook beter andere mensen helpen. En ik denk dat je dan uiteindelijk tot, misschien wel tot een betere wereld komt. Er was beweging natuurlijk, uh, er waren ook veel mooie dingen, veel blinkende voorwerpen, mooi licht, uh, ook in, natuurlijk in een heel mooie oude omgeving. Dus dat was eigenlijk wel, wel het mooiste fotografisch gesproken denk ik. Dit is een 4 bij 5 inch vlakfilmcamera of ook wel technische camera vanwege het negatief formaat. Want als je met grotere negatieven werkt, dan hoe groter die negatief is, hoe meer informatie erop zit. Dus dat was wel een interessant gebouw. Ik begon als hobby toen ik ongeveer 14 was. Ik vind het heel erg leuk, want uh, ja, ik kom op allerlei plekken waar ik nooit ben geweest en ik zie allerlei dingen die ik nooit heb gezien en het ruikt raar en zo. Dus Het is wel een uitdaging om binnen een bepaalde tijd ja, op van alles te letten wat je kunt fotograferen, dus uh, leerzaam ook. We moeten goede foto's maken, geen mooie foto's. En die goede foto's kunnen afschuwelijk zijn, maar wel emotioneel de mensen gaan raken en dat is belangrijk. Als 14, 15-jarige uh, dan was mijn, mijn eerste stappen als fotograaf. En de bewustwording geworden van het uh, intelligente uh, stilstaande beeld. Het, uh, de kracht van het stilstaande beeld. En dat ik door rondom mij te kijken een beetje mijn eigen wereld kan tonen aan, aan de mensen. Het is licht dat ik zoek. En uh, contrast in het licht. En ja, licht in feite licht, licht. Uh, En als ik kijk naar de reactie van de fotograaf, dan is onze missie eigenlijk al geslaagd. Want ze zijn allemaal razend enthousiast. Maar ik heb hier altijd heel graag gewerkt. Het was een heel sociaal bedrijf. Het is wel uh, iets bijzonders. Het wel leuk om mee te maken. De Brie is Stichting Brabantse Industrieel Erfgoed. En zij hebben als werkgebied het oude herterdom Brabant. En Leuven en Den Bosch zijn gejumileerd samen. Dus het is fantastisch om studenten eigenlijk uit die steden bij elkaar te brengen voor een dergelijk project. En de verrijking vind ik het. Een heel praktisch gebouw waar veel cultuur tot zijn recht komt. Dat is de uh, wafel. Zagen en inpakken. Die twee voor de volgende deur. Mijn beste foto, die ga ik straks trekken.